Dag dames en heren. De vakantieganger in eigen land kan niet genieten van stabiel zomerweer. Want op dit moment hebben we regelmatig met onweersbuien te maken. Aan de hand van de 30-daagse weerkaarten gaan we eens even kijken wat ons allemaal te wachten staat. En zoals u gewend bent van ons, kijken we eerst naar wat er zich de komende dagen afspeelt. En wat we zien op de weerkaart zijn twee belangrijke spelers. Ten eerste hoge druk, helemaal ten oosten van mij, achter mij, ten oosten van ons, boven de Baltische Staten, hoog drukgebied. Een laagdrukgebied ligt in de buurt van uh, Ierland en tussen beide luchtdruksystemen in staat er bij ons een zuidelijke wind, zowel aan de grond als op hoogte. En daarmee wordt van oorsprong warme lucht aangevoerd, maar ook hele vochtige lucht. We bevinden ons namelijk precies op de overgang met hele droge warme lucht in het oosten en noorden van Europa en veel koelere lucht op de oceaan. Die koele lucht probeert onze omgeving binnen te dringen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, vooral niet omdat die luchtdrukgebieden zo'n beetje op hun plaats blijven liggen en de stroming zuidelijk blijft en soms de warme lucht weer de neiging heeft om ons land te veroveren, dan weer wat plaats moet maken voor de koele lucht. We zien na maandag eventjes de luchtdruk stijgen bij ons. De buien blijven dan vooral boven Centraal-Europa, maar later in de week... ...komt met die zuidelijke stroming toch weer een gebied met onweersbuien onze kant op. Van alles wat de komende dagen dus zowel droog weer met zonneschijn, maar ook een aantal onweersbuien. In de pluimgrafiek voor de komende twee weken kunnen we duidelijk zien... dat de temperaturen op zich niet onaardig zijn voor deze fase van het jaar. We zitten de komende dagen nipt onder de 25 graden. In de loop van volgende week gaan we zelfs even naar meer dan 25 graden toe. En ook op de lange termijn blijven de temperaturen aangenaam. Wel zien we dat op het einde de onzekerheid toeneemt. Maar er is ook een moment eerder in de pluim... waarbij die onzekerheid groot is. En dat is dan met name de donderdag en de vrijdag. We zien grote verschillen in wat er allemaal mogelijk is. En dat heeft alles te maken met wederom die buien die komen opzetten. Want zoals gezegd, de komende dagen... tot met maandag moeten we rekening houden met regen- en onweersbuien. De dinsdag en de woensdag lijken droog te verlopen... met veel zon en hoge temperaturen. Maar donderdag en vrijdag... Dan zien we dat die buienkans weer toeneemt. En met die buien die een lokaal karakter hebben, zul je zien dat ook de temperatuurverwachting heel lastig is. Vandaar dus die grote spreiding. En de dagen daarna zien we dagelijks een neerslagsignaal, maar daar is niet echt een verhaal van te maken. Het risico is gewoon vrij normaal dat er in deze fase van het jaar regelmatig een bui valt. Laten we maar eens even wat verder vooruit kijken. In eerste instantie de luchtdrukafwijking voor de periode 27 juni tot 4 juli aankomende werkweek. En wat we zien is dat lage drukgebied in de buurt van Ierland en Schotland. En aan de andere kant het hoge drukgebied richting de Baltische Staten en verder naar het oosten. Met tussen beide systemen in een aanvoer vanuit het zuiden met relatief warme lucht die onze kant op wordt bewogen. Alhoewel, we zitten op de grens. De koele lucht ligt dichtbij. Frankrijk... Portugal en Spanje hebben er mee te maken, maar het is beduidend warmer in het oosten en zelfs ook in het noorden van Europa. Tot de Poolcirkel aan toe zijn er misschien wel temperaturen mogelijk van zo'n 30 graden. Ja, en dan uh, zit je in het zuiden van Frankrijk met temperaturen onder de norm. Het wordt in Bergerac in het zuiden van Frankrijk misschien al wel 25 graden, maar in het noorden van Zweden kan het dus in de loop van de week warmer zijn. Kijken we dan verder de week daarop, 4 tot en met 11 juli, dan zien we eigenlijk een groot gebied van hoge drukgebieden, zo rond de 50 graden noordenbreedte vanaf de oceanen helemaal richting het... Uh Oosten van Europa, zelfs helemaal richting Azië. En dat hoge drukgebied wordt een beetje onderbroken boven Centraal-Europa. Maar met de invloeden van hoge druk hoeven we natuurlijk niet heel veel regen te verwachten. Er zal vast wel wat vallen, maar echt verregend weer, dat zit er niet aan te komen. De warmte zit nog vooral ten oosten van ons. Het signaal is wat minder uitgesproken. Bij ons nauwelijks afwijking in de temperatuur. En ook in de week daarop is dat eigenlijk niet het geval. Nog steeds zit de warmte vooral ten oosten van ons en ook deels ten noorden van ons. Het interessante is dat we tegen die tijd eigenlijk nauwelijks luchtdrukafwijkingen zien. Iets wat heel gebruikelijk is in het zomerseizoen, want de lage drukgebieden zijn nooit heel erg diep. en De hoge drukgebieden worden over het algemeen ook niet zo heel erg krachtig. En Als je dan al die computerberekeningen op een hoop gooit, ja, dan zul je zien dat het gemiddelde vrij normaal uit gaat pakken. Wat wel interessant is, juist in deze week, waarbij steeds meer Nederlanders zomervakantie vieren, misschien ook wel in eigen land... Dat we wel zien dat de temperaturen ruim boven normaal gaan uitkomen. Nou, of dat echt een trend is die zich door gaat zetten, dat gaan we volgende week maar eens even bekijken aan de hand van de nieuwe 30-daagse weerkaarten. Vooralsnog lijkt het erop dat aankomende week warm en af en toe onweersachtig verloopt. De week daarop lijkt het allemaal wat gematigder te worden met vrij normale temperaturen en soms een verfrissende bui. Tot de volgende keer!